Wist je dat het succes start met jou en ook met jou eindigt? De mate waarin je in jezelf gelooft is ook de mate van succes dat je zal hebben. Je kent vanuit de marketingtermen wel de, uh, de termen van als de no, like en trust goed is, dan kunnen men, worden mensen klant. Nou, nou is het ook zo in het, uh, ja, hoe, hoe jij daar zeg maar intern in zit. Hè? Als jij jezelf leuk genoeg vindt, jezelf vertrouwt, dus ook betrouwbaar ben aan hetgeen wat je zegt dat je gaat doen en dat je dat zal doen. En ook de mate waarop je dat vertrouwen in jezelf hebt, maar dus ook jezelf gewoon echt waarderen. Als dat allemaal op orde is en je hebt echt gewoon ook een flinke portie zelfliefde voor jezelf. Eh, je af en toe ook een schouderklopje geeft aan jezelf voor wat je nu weer hebt gedaan en wat je bereikt hebt. Welke hordes je genomen hebt en wat daar verder kwam. Dat zal meedragen in het succesvol worden, ook in je, in je business. En we hebben allemaal van die momenten van twijfels en van angsten. En dat is ook heel menselijk natuurlijk. Maar wat dan je gaat helpen, is weer het terugpakken. Maar oké, okay, wat is er eigenlijk allemaal tof aan mij? Wat is er leuk aan mij? Waarom moeten mensen met mij samenwerken? En dat vertrouwen, als je dat meeneemt in je business, dan word je succesvol. No matter what. Hey, en die um, angsten en twijfels die we af en toe hebben... Um, Tony zegt dat is false evidence appearing real, real. En dat is de acroniem van fear. Je hoeft niet bang te zijn, want het is toch allemaal flauwe uh, kul wat je jezelf wijsmaakt. Dus pak jezelf dan bij de kladden en uh, ga je weer verdiepen in die uh, dingen die je zo van jezelf waardeert. En ik zou je willen uitdagen om uh, vandaag gewoon tien dingen op te schrijven die je waardeert aan jezelf. Waarvan je weet, nou, dit is gewoon iets wat ik heel goed kan. Dit is wat ik leuk vind van mezelf. En uh, je mag het natuurlijk ook aan, aan andere vragen. Als je het op een gegeven moment op nummer acht bent en je weet het niet meer. Maar ga eens gewoon even een deep dive maken in jezelf. En ga eens die dingen opschrijven die je tof vindt aan jezelf. En op het moment dat het even wat minder gaat, dan pak je dat briefje erbij. En dan lees je het door. En uh, nou, dan zal je zien dat... Het succes inderdaad niet alleen bij jou start, maar ook eindigt. Dat is wat ik van de week met je wilde delen. Een korte. Dus een stap in je badassness. Geloof in jezelf, vertrouw op jezelf en vind jezelf ook gewoon leuk, want je bent een leuk mens. Ik wens je een hele fijne week. Tot snel. Doeg, doeg.